Hier zijn we weer. Ja. Oh, oh, volgens mij. We waren, we waren, ik druk even op een, een knopje Ja, nou, dan gaan we weg. Ik zit hier naast uh, Juvat Westendorp. Hallo. Gaat het? Ja, lekker. Hoe is het met jou? Nou, ja, best goed. Ja, best ja, goed. Ik hoor net dat jij nog minder geslapen hebt dan wij. Uh, ja, ja, ja, dat klopt. Ik heb uh, lopen Pokémon'en tot half vijf vannacht. ja Mag op internet, maakt niet uit. Hallo, ik heb, ik heb lopen Pokémon'en tot half vijf vannacht met mijn vrienden in het Vondelpark Amsterdam. Kijk, moet kunnen, toch? Hey, ja. Juvat, uh, je bent acteur. Ja, uh, En je bent danser? Ja, dat klopt. En uh, wat doe je hier eigenlijk? Wat doe ik hier? Nou, ik sta hier namens... Uh, eigenlijk ben ik gewoon aan het chillen. Daar komt het op, ja, chillen, beetje werken, want we moeten natuurlijk wel lopen zo meteen. Zeker, zeker. Um, ik loop een stukje mee, ja absoluut, zeker weten. En um, um, ik sta hier namens jongeren op gezond gewicht, dat staat heel groot op mijn t-shirt ook. Jok, jongeren op gezond gewicht. Ja? En, uh, en wij, wij Wat is dat? Dat een, is uh, een organisatie die zich, uh, die zich inzet voor... Uh, om jongeren bewust te maken dat je nou, wat, hoe kan je op gezond gewicht blijven? Vertel eens. Door genoeg sporten. Hè. Genoeg sporten, veel beweging. Doe je dat? Wie doet er allemaal aan sport? Ik. Ja, welke sport doe jij? Hockey. Hockey. En jij? Ik zit heel lang op hockey, maar nu zit ik vuur in scouting. Vuur en scouting. Scouting is leuk. Heb ik ook gedaan. Hier is de Koggsandeikse groep. Altijd raad, sorry. Oké, okay, ja. Doet Voetbal en dans. Voetbal en dans. Oh, dansen. Dan moeten wij zo meteen even een stukje gaan dansen. Vind ik vind wel leuk. Stunnen en dansen, ook? Jij? Ook dansen, allemaal dansen, joh! Allemaal les oh, om me heen! Streetdance! Streetdance! Oh cool! Voetbal! Ja, hoor je die jongens op de achtergrond Voetbal. altijd? Hè? Voetbal! Voetbal! Voetbal! Voetbal! Ik ja, doe ja. hoekie en streetdance! Hoekie en streetdance! Volleyball! Volleyball! En ik ga op hiphop! Hoekie en hiphop, wat te Voetbal. gek allemaal! Voetbal. Voetbal! Voetbal! En ik moet even vertellen, Voetbal. die man, ja, vertel. die man ja. hier met dat... Uh, Enorm enorme roze pakken en die camera. Die speelt ook Pokémon. We die al. speelt Sorry. zeker Pokémon en dat is onze held Rick. En Rick die regelt echt alles deze week om te zorgen dat het allemaal goed komt. Dus mede door Rick zeg maar ben jij hier beland, toch? <totstuk> Hey, te te, te gek, helemaal te gek. Hey, ja. Maar jij doet dus jongeren op gezond gewicht? Jongeren op gezond gewicht dan, inderdaad. Dat doe je een beetje een soort promoten? En, uh, ja, ja, ja, ja, ja, ik reis door het land en uh, ik kom bij te gekke evenementjes waar ik uh, met heel veel jongeren zoals jullie in aanraking kom. Nou, hoop ik dat ik mezelf ook nog een beetje tot jongeren... Ben ik nog, hoor ik nog een beetje bij de jongeren of... Ja, nee, naar, nee, ja, nee. Speel, nee. Ik, speel, ik ben oud hè, ik speel ja, Pokémon. hoor ik Pokemon toch Pokémon Oké, okay, top. Rick, jij hoort het ook bij de, bij, bij, bij, bij de jongeren. Als je Pokémon speelt, hoor je bij de jongeren. Pokémon spelen allemaal. Oké, okay, um, nee, en, um, en, het is inderdaad een beetje promoten en, en bewust maken. Gewoon bewust maken, want het is natuurlijk ontzettend belangrijk. En dan ga ik aan jullie vragen waarom is het nou zo belangrijk dat je nu al... Let op veel bewegen, ik heb net gevraagd gehoord. En, en, wat moet je nog meer doen? Groente en fruit, dus let op je eten. En wat moet je drinken? Nee, dat is gek. Dat is gek. Wat moet je, wat moet je, wat moet je, je Woud, hele rare dingen Wout roept hier gewoon weer GHB. Ja Wout is, uh, is een beetje uh, koekwous. Hè? Koekwous. Hey, koek, koekwoud. Koekwoud. Koekwoud. Ik hey, hem noemen. Ja. Ja. Koekwoud. Ja. Hé, hey, maar um, uh, en, ja, dus ik reis een beetje door het land. Okay. En, uh, en dan hebben we het erover. Want ik denk dat het gewoon belangrijk is dat jullie ook zelf. Want jullie roepen allemaal water, hè. Maar waarom roepen jullie water? Omdat iemand tegen jullie heeft gezegd dat het gezond is of omdat je denkt, nou. Dat klopt ook wel. Smerig? Nou, ja, ik vind het niet lekker. Je moet er denk ik een beetje aan wennen. Als je heel veel bent, als je heel veel limonade hebt gedronken, dan, uh, dan snap ik dat je op een keer moet wennen aan wat minder suiker. Maar te veel suiker zijn gewoon niet goed voor je. Ik zeg niet dat suiker helemaal niet goed is. Ja, Niks, niks in, waar te voor staat is eigenlijk goed voor je. Maar water is echt het beste dat je kan drinken. Want als je nou zo'n dag als vandaag loopt, wil je niet gewoon echt gewoon, heb je dan, verlang je dan niet naar. Een waterpunt. Ja wel. ja wel toch? Ja hè? Ja, nou dat Vers dacht ik... is. Vers water is wel lekker. Vers water, ijskoud inderdaad. Ja, dat is, dat is natuurlijk nog beter. IJs nog lekkerder. Is... Okay. Nog lekkerder. Ja. diabetes inderdaad, ja. Daarvoor nou, later, want ik denk dat het belangrijk is dat je er nu alvast een beetje bewust mee omgaat. Oké, okay. want hoeveel van jullie eten um, één, één keer in de week of één keer in de twee weken patat? Ik. Adassa! Ah! Ah! Maar voor de rest één keer in de maand. Hè? Dan kan je bijvoorbeeld beginnen door te zeggen. Eén keer in de week. Maar je weet dat het niet goed voor je is, hè? Eén keer Niet te veel, niet te veel. Nee. Maar dan zou je kunnen beginnen. Nou, oké, okay, als ik nu één keer in de week doe, misschien moet ik het dan gewoon een keer beginnen met één keer in de maand. Nee. Een lekker patatje eten. Toch? En dan mag je er ook lekker van genieten, natuurlijk. Ik heb het één keer in de drie maanden. Eén keer in de drie maanden of zo. Nou. Hey, hey, en Joe, wat vind jij van uh, deze jonge honderd die, dus gewoon eigenlijk uit zichzelf, ik? zonder ja. dat ze gedwongen zijn? Wie is er gedwongen om de vier dagen te verlopen? Ja, Doe jou. Helemaal niet. Nee, zeker niet door mij. Maar uh, eigenlijk allemaal uit. Oh ja? Vertel, vertel eens even, kom even hier, want hier zit het microfoon. Oh, ik ga kom, er even over. Kom maar even, even naast, even. kom maar even naast zitten. ziet is gedwongen. Oh, ja. Vertel, wat dan? Ziede. Ziet-Ziede. ziet Je moet, C -Cide. C -Cide. C -Cide. Je moet nou, Hoe zeg je het goed? Ziet ze ieder? Ziet ze ieder. Ziet ze ieder, -iede. -iede. vertel. Friesland. Jij bent Frieslaan, kom jij ja. Frieslaan, jong. Hartstikke ja. mooi. Vertel, wie heeft jou gedwongen om hier te zijn? Je moeder. Je moeder. Ja. Maar je bent wel aan het lachen, jong. Vind je het leuk of niet? Ja. Of niet? Jawel. Oh, je vindt het wel leuk. Oh, dus het valt allemaal reuze. Waar is mama? Is mama hier ook? Ja. Mama, kom maar eens bij. Nee! Mam! Mem. Mam. Ja. Het is Mem. Oh, Mem. Mem. Kom maar, er zijn bij, ja. De Mim van Citi is hier ook, ja. Hartstikke leuk. Maar dat is Achterhoek, hè. Dat is niet Fries, ja. Fries. Nou, als ze echt Fries gaan praten, dan versta ik er echt helemaal niet. Kan je niet boetebrei en green Cheers! Uh, ja, die? Dat ken je Ja, ik, ik, ken dat, ik ken dat wel, maar ik ken het niet. Ja, niet. Ken je dat? Boetebleien grinnertjes. Ja, ik ken dat is die. Er is geen oprukte vries. Ja, zoiets was het inderdaad. Zo. Maar heb je echt, heb je Sissi er gedwongen? Ja, ja, dat zie je toch wel. Dat zie je toch wel dat hij hier onder dwang loopt? Nee hoor, dat was niet nodig. Nee, hey, maar, maar wat ja. vind jij van, van de jonge honderd? Kinderen die dus echt uit zichzelf de Nijmeegse Vierdaagse lopen. Allereerst vind ik het echt dapper en moedig. Oprecht, dat jullie hier allemaal zijn is zo ontzettend stoer. Ik meen niet serieus, dat is echt heel erg stoer. En um, ik heb daar heel veel bewondering voor. Ik heb namelijk nog nooit in mijn leven vier dagen achter elkaar 30 kilometer per dag gelopen. En dat vind ik echt, dat uh, als ik een petje op had, dat ik hem afgedaan. Patch petje af voor jullie. En dan mag je best een applaus voor jezelf geven, even. Applaus voor jezelf! Oh, dan kan ik hem afdoen. Ja! Ja, ja, ja. ja. En een applaus voor Juba natuurlijk. Juvat, acteur, danser, uh, so you think you can dance, goede tijden, slechte tijden. Schrijft even ons hier bij ons aan op de rustplek. Hier pikken we hem op. En hij gaat een uh, heel stuk met ons mee wandelen. Dus dat vinden we allemaal heel gezellig. Um, en we zijn natuurlijk benieuwd hoe het met jullie allemaal gaat. Wie heeft de pijntjes? Ik, we, hebben, we hebben hier een pijn. We, gaan even, we, gaan even, we doen even een pijntje. Als een pijntje. jullie thuis vragen ja. hebben, trouwens, voor Juwat of voor een van de kinderen, um, dan uh, laat het weten, want dat kan namelijk. Ja. Hé, hey, um, hoe gaat het? Niet goed. Wat is er dan? Mijn voet doet pijn. Je voet doet pijn, welke voet is het? Mijn linkervoet. En uh, hoe, hoe, wat, voor, wat, voor, wat voor pijn is het dan? Nou, ja, mijn enkel, waar is het mee? En... Mijn bottom of foot die is euh, overbelast. En wat gaan we daaraan doen? Uh, ik heb met uh, een... Ik heb. Net, um... Maar ga Maar ga je gewoon doorlopen? Of ja, zeg ik je van, wel... Wel... ja, ik ga we, wel. Hoe, hoe, ja, vertel. Ik ga wel gewoon doorlopen. Ik wil gewoon doorlopen. Ondanks de pijn? Ja. En uh, paracetamolletje erin? Oh ja, dat heb ik genomen. Oh, dat heb je al genomen. En gaat het nu al beter? Ja, nou, dan helpt het even een half uur, maar... Oké, okay. dus dat al gedaan en we gaan gewoon door. <tie> bikkels, bikkels zijn het hier allemaal. Zijn er nog vragen van thuis voor Juvat of voor een van de kinderen? Want volgens mij willen we, willen we zachtjes aan weer een beetje doorgaan. heeft iedereen zoiets van, Oh, kijk, iedereen gaat hier ook een beetje opstaan. Daar staat Rik, daar staat Rik nog. Ja. Dus iedereen gaat een beetje opstaan, en uh, volgens mij gaan we, gaan we door. Um, kortom, leuk, leuk dat, je, dat je even gekeken hebt. En uh, blijf ons volgen, jongehonderd.nl. Voor alle, voor alle filmpjes en, uh, en updates. Ook een fantastische uitzending van gisteren, die alle collega's gemaakt hebben. Daar zien we onze grote held Vivian. Vivian staat nu even water te drinken, en Thijs, Thijs de cameraman, die staat. Uh, uh, die sta die staat zijn camera al te Thijs en Fief, willen jullie even zwaaien naar de livestream? De helden van de Vierdaagse. Ja, echt een fantastisch team. Want jij, dit kan je natuurlijk niet in je eentje doen, even die vierdaagse lopen. Dus er zijn heel veel mensen die allemaal aan het helpen zijn. Waar ik ze allemaal ongelooflijk voor wil bedanken. Wij gaan doorwandelen met Djubat. Uh, ja, ja. wil jij nog heel even een dansje. Je wou nog een dansje ja. voordoen, toch? Een, een, een, ja, wij gaan een klein dansje. Even met de meiden een dansje. Even een dansje met de meiden. Doe ik het microfoon op zich? Zo, zo. We zo? gaan jullie direct ik maken? Okay. Ja, we gaan zo een. We een krijgen. Doen. Kunnen jullie een klein dansje doen? Ja, ja, ja. ja. Alleen, er is, er is geen muziek hier, dus ehm... Um, oh, ja, even... zie, je, zie je dat ja, ja, ja, ja, dat is wel nee, goed. We gaan ja. Er, er, wordt de hier de druk er wordt hier even druk overlegd over het dansje. Ik zie hier de vraag, hier. Ik weet niet of dat jullie het nog kunnen horen. Is um. er schoenen? Ja, dat Even goed Er dansje gedaan. Eén van de vragen is, hoe warm is het? Nou, het is zeker een graad of 30. Maar we zitten hier in de schaduw, dus dat valt mee. Er staat hier weer een cameraman voor mijn neus. Zo gaat dat natuurlijk. Zo irritant altijd. Kijk hoor, hier zie je. Jongens zelf ziet ze ieder doet mee hier. Moet niet gekker worden. 1, 2, 3, Kom nu handen over. Even mochten jullie je afvragen waarom hebben al die kinderen roze kleren aan? Het is vandaag roze woensdag. Dat is uh, een paar jaar geleden ontstaan vanwege uh, de alle, alle emancipaties, zal ik moet zeggen. En uh, vandaar dat, uh, dat uh, uh, heel veel kinderen vandaag roze kleren aan hebben. Waarom heb jij dan geen roze? Is dan natuurlijk de volgende vraag. Nou, ik heb wel roze. Ik heb een enorme roze boa, maar dat was te warm om die om te doen. En ik doe, heb expres geen roze shirt aan, uh, omdat je dan net iets meer opvalt, zodat de kinderen mij wat makkelijker kunnen vinden. Dus dat is het idee. Uh, ja, naast het lopen ook. Ja, maar kijk, die kinderen, die hebben natuurlijk veel meer energie dan wij volwassenen. Dat gaat gewoon de hele dag door. En uh, die doen graag even een dansje. Dus dat hadden we ook afgesproken dat ze even wat gingen eten. Hier bij de vrienden van de wandelbond trouwens. Zo. Hier komt oma Bea, die komt er gewoon weer even tussendoor lopen. een Beetje als je zo opstaat, ja, ja nou? een, beetje. een beetje, maar nog steeds wel zeer. Ja. We hebben een paar pijntjes, en ik kan je ook melden dat we de eerste twee uitvallers hebben. Die hebben we al gefilmd en die zijn al te vinden via jongehonderd.nl. En uh, de roze cameraman, dat is Rick, en uh, die hoort ook bij ons. Rick is echt fantastisch. En uh, we hebben twee uitvallers vanochtend op de, op de nou, eerste drie kilometer eigenlijk. We hadden we een jongen die zijn middenvoetsbeentje had die gebroken. En dat was weer heel, maar toch te veel last. En onze Wesley die uh, ja, had gewoon te veel last van, van een zere enkel en een ontstoken pees. Dus echt bikkels die gewoon hebben besloten, jongens, we stoppen ermee. En dat is het laatste nieuws. Even kijken wat het hier... Uh, Er wordt hier een hele choreografie gemaakt in de weilanden in Beuningen. Ja. hebben nog een hele nog het nog niet voor het nog over. We Ja, We zitten nog nou, dat is dus wat hier gebeurt. En mochten er nog vragen binnenkomen over de ballonnen. De ballonnen zijn hartstikke milieuvriendelijk, uh, dus uh, biologisch afbreekbaar en zo. En we laten de ballonnen absoluut niet op. Ze zitten dus vast aan de rugzakken, heel goed vast. Af en toe knapt er één. Nou, met enige regelmaat knapt er één. Maar in ieder geval, uh, nou ja, laten we ze dus niet op en ze komen niet in de natuur en milieu terecht. Belangrijk om even mee te delen. Goed, um, tot zover de rustplek. Wij gaan weer verder wandelen. Tot zover uh, de Jonge 100 hier. Kijk op Jonge100.nl en veel kinderen nogmaals lopen voor een enorm goed doel. Voor verschillende goede doelen. Um, dus uh, nou, ze zoeken nog sponsors. Op jonge vind je hoe je deze fantastische kinderen kan sponsoren. Tot zover. Veel groeten, grote dank en uh, tot de volgende dag.